Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Enkele jaren geleden ging ik door een bijzonder moeilijke periode en was er absoluut geen blijdschap of vreugde in mijn leven. Iedere keer als ik een fout maakte, was ik snel om mezelf te veroordelen, boos omdat ik niet de perfecte christen kon zijn. Op een dag stuitte ik op het vers in Romeinen 15 vers 13. Daar staat, de God die ons hoop geeft, zal u in het geloof geheel en al vervullen met alle blijdschap en vrede. Dat was het, ik begreep het. Ik besefte dat ik mij in twijfel en ongeloof had gestort, waardoor de duivel mij kwelde met negativiteit, boosheid en ongeduld. Ik was vergeten dat in God geloven en zijn Woord te vertrouwen mij vrede en hoop zal brengen en al mijn zwakte overwint. Gods woord gaf mij het antwoord. Jezus hield zoveel van mij dat Hij mij niet alleen mijn zonden uit het verleden vergaf, maar ook vooruitkeek en mij vergaf voor de momenten van zwakte wanneer ik in de toekomst zou falen. Ik hoef niet toe te staan dat Satan binnensluipt met vragen of ongeloof. En dat hoef jij ook niet. Weet vandaag dat vrede, hoop en blijdschap pal voor je staan. Ga naar Gods Woord en laat het je geloof aanwakkeren. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, elke keer dat ik de leugens van de vijand begin te geloven, herinner me dan aan de waarheid in Uw Woord. Door in U te geloven, ontvang ik vandaag vrede en blijdschap. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren.